Het is vandaag zaterdag, ja. Nieuwe week, nieuwe kansen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Het is leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat je op deze video geklikt. Ja, dat is sowieso echt fantastisch. Ja. Je hebben ja. vandaag naar een school gaan kijken. Ja, klopt. Hoe was het? Leuk. Nou, mooi, korte, korte, korte, korte verhaal. Ja. ja, dat is leuk. Wil je er niks anders over te vertellen? Uh, ik ga naar die school, Heel nou, ja, goed. Cool. Yeah. goed ja, Tot Goed Ja. En nu zijn we onderweg naar de Arnhemhoek. Ja, vanmorgen hebben we Vrouw al georganiseerd. Wat ja, jij? Ja, het was alleen nog een beetje donker, dus daarom konden we niet heel veel filmen. We moesten ook weer heel snel weg. Oeh, zo. Hebben we hebben eigenlijk helemaal niet gefilmd. Nee. En daar ga ik op Blondie en Borisje rijden volgens mij. Ja, eerst Boris. Dan kan je met Boris Kandanje dan even helpen. Ja, en dan met Blondie ga ik dan zelf. En Blondie kan je even zelf rijden. Ja. Ik moet oppassen. met Boris. Tessa die is weer die iets kwijt, zo gaat dat. Ik zag net bijna een pony in mijn auto. Ik denk, dat is ook gek. Ja, dus het is bijna in mijn auto. Tessa is dus een TikTok aan maken. Ja, Boris. Welkom in het leven van een TikTok-pony. Je moet ook nog twee stukjes opnemen? te nemen. En wat moet ik opnemen dan? Uh, je moet op het geluid luisteren. Ja. En als die dan een stukje netjes loopt of goed loopt, dat je dan een stukje filmt, dan weer stopt. Dus voordat het volgende zinnetje begint. En dan, uh, aan het eind ga je door tot het eind. Dus, het dus je stukje. moet nog twee stukjes? Ja, op twee stukjes. En je stukjes. moet twee keer mooi lopen? Ja, de, uh, ja. Ik zou zeggen, doe je best. De ene keer stappen, de andere keer gelopen of allebei wel een andere gang. Oké okay, wel. En de eerste wat langzamer gang en daarna wat sneller Nee, nog niet. Nee, maar ik oefen even. We hebben nu wat thee. Nee. We hebben nu wat thee. Um, Tess is even de oortjes in aan doen, dan hoef ik niet te schreeuwen. Vandaag rijdt Tess hem voor de tweede keer, dus we gaan even kijken hoe het gaat. Gisteren hebben ze gefreesteld, dus ik hoop dat ze een beetje dichter tot elkaar zijn gekomen. Dicht zeker, maar... <laughs> nou ja, we gaan het zien toch? Vaak ja. is het ook wel, als je er een beetje op de grond aan werkt, dat het met rijden ook stukjes beter gaat. Ja, we hebben het een beetje opstaan. Ja. Okay. Lang, zelf makkelijk en tot zitten. Een beetje langer. Veel langer, veel langer. Veel langer. Ja, daar. Dat je hulp geeft met je kuit en dat je sport alleen een keer inwerkt op het moment dat het echt heel hard nodig is. Vooral ze buik en zijn kont opzij duwen. Zo. Niet naar niet rechts, hè? Zie je hoe krom die is aan de voorkant? Je moet zeg maar zo zien, Tess. Hoe rechter die in zijn hals is, hoe meer die pootje over moet. Hoe schever die is in zijn lijf, hoe krommer die is. Hoe moeilijker en eigenlijk die minder wijkt. Dus je gaat hem zo recht als een plank houden, als een kaars. Zo, recht. Aan links. Op cijfer links, aan links, op cijfer links, aan links, op cijfer wegs, aan links, op cijfer, aan links op cijfer Ja, dat Zo, hoe ging het, Tess? Ja, het was mij best goed. Het ging heel goed hè, van de ja. week rende hij nog een beetje de volt uit. Maar dat had je goed opgelost, ja. dus dat deed hij eigenlijk vandaag een stuk minder. En hij deed al, hij was echt wel, wel een stukje sneller hè, dat hij sneller aan je been reageerde. En dan zie je met hem zeker dat als hij aan je hulp is, dat hij ook meteen mooi naar je hand toe zat. En, ja. Hartstikke goed. Oké, okay, nou, inmiddels zijn alle plannen weer anders dan wat ze waren. Dus heeft Boris en Blondie gereden. Maar die gaat nu Kier nog wassen. En daarna nog een workshop frontriemen maken. Volgen geloof ik. Iets in die geest. Dus ik ga nu naar Middenhof. Verona nog even in de molen zetten. Om die is vanmorgen gelongeerd. En natuurlijk eventjes uh, nazorgen en zo. Tekentjes wisselen. Want die heeft overdag de turnout met therapie op van Bucos. En dan s'avonds de gewone power turnout. Ik vind het vies! Ja, onze vieze paard! Het is vandaag zondag en ik ben in wedstrijd nu En ik zit op Verona. Want ik heb vandaag met Verona de BB. Voor het eerst, volgens mij. Spannend? Ja, we, we wel een beetje, ja. En ik ga ook nog twee, twee andere mensen. Nou, lekker rijden? Ja. En uh, begin maar gelijk met draven. Ik heb nog nooit zo grappig op proefje gereden. Aan alle kanten mee is begonnen voor te trekken. Achter liep ze wel heel goed mee, dat vond ik wel fijn en uh, ik heb er een worm van gekregen. Wat van Ik heb er een worm van gekregen. Ik heb met vrouw in de proef gereden. Uh, ik vond het eigenlijk nog best wel heel erg goed gaan voor mijn eerste keer BB. Maar uh, de punten die zeggen iets anders, want in mijn eerste proef heb ik 160 punten en in mijn tweede proef uh, 154,5. En uh, de jury die zegt dingen over het bit en over het tong. Maar, um, en over een bitfitter die moet komen, dat is iemand die naar het bit gaat kijken en dan welk bit erbij hoort. Uh, dat is al gekomen en uh, met hostel hebben we er ook alles aan gedaan om het uh, zo goed mogelijk ja, te kijken. Maar ja, het was een beetje teleurstellend, omdat Tres uh, heel veel plezier gehad heeft en ik denk Verona ook. Uh, ze geeft aan, mag ik kijken wat er precies staat. Uh, er worden echt conclusies getrokken. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt ja, bij, uh, het... bij een jury. Maar ja. er staat uh, uh, nou ja, netjes op de letter en zo. Dat is allemaal wel zo. Hm. Maar er staat ook... Even kijken. Advies, hier, advies, advies laten daar laten komen. En bij die andere staat het nog iets uitgebreider. Tessa, jouw paard vindt het bid waarmee ze rijdt niet fijn. Dat geeft ze aan door haar uh, tong uit de mond en... Tegen de hand te lopen tip, laat de weer komen en uh, ga met haar een bit uitzoeken wat jouw paard wel fijn vindt. Nou ja, op zich is het natuurlijk lief dat ze mee wil denken met een paard. Uh, wat een beetje jammer is, is natuurlijk dat wij, uh, Verona, een bitfitter, zadelmaker, osteopaat, uh, alles al gedaan hebben vanwege dat ze dan toch uit de mond hebben. We weten nu dat het waardoor het komt. Nou ja, we weten niet zeker waardoor het komt, maar we hebben daar wel een idee over. En uh, dat is niet op te lossen, ze is natuurlijk ook wel 18. En um, als nee. ze helemaal ontspannen rijdt, dan uh, is er niks aan de hand. Ja, bijna Is er niks aan de hand. Maar zodra ze maar een klein beetje spanning heeft, doet ze natuurlijk de tong eruit. En dat is niet te verhelpen met een bit en ook niet met een hoofdstel en ook niet met een zadel en ook niet met een osteopaat en wat dan ook. Dus ja, het was een beetje teleurstellend dat ja. uh, alles daarop gesureerd is. Ja, nou, Als ze die tong nou had weggerekend, denk ik dat ik wel hogere punten had gehad. Het zou kunnen, misschien ook niet, dat weet ik niet. Ja. Maar goed, het was in ieder geval vrij heftig om een bb proefje te rijden, denk ja, ik. Volgens mij is het gesureerd op uh, LM. Nou, dat weet ik allemaal niet. Maar het was wel heel heftig om uh, je eerste bb proefje op een paard te rijden. En dan op vroontje en dan uh, zulke jurycommentaar te krijgen. Vond je wel echt vervelend, hè? Ja. Ik ook. Uh, ik heb niet op de jury gewacht, want er moesten nog wel een aantal mensen rijden. En we hadden weer andere dingen te doen. Ja, misschien dat ik er toch een mailtje aan ga wijden of zo. Want er worden wel conclusies getrokken die, uh, ja, die niet terecht zijn. En dat vind ik wel jammer. Maar goed, de volgende. Nu ga je Blondie en Boris tussen de hekjes op de Arkhofer rijden. Ja. Zin in? Ja. Spannend? Nee. Nee? Nou, nee? dat is wel fijn. Dan ben je het, in ieder geval niet zenuwachtig. Nou, Daan gaat eerst rijden. Ah, Zo, ja. En weer ontspannen. Zo. En dan ga je lekker een beetje door de hele bak heen rijden, Tess. Twee teugels. Twee teugels en je been. Twee teugels en je been. Goed zo. Wil je je jas uit? Even kijken of het er nog dicht was. Nee. Kijk eens, joh. Nee. Hey, hopla. Ik zusje. Mijn borsten zijn te groot. Dan gaan we alleen niet hier naar kijken? <laughs> nee, hij moet wel met je open blijven, sorry. Ah, dat is beter. Goed, ja, twee handen een beetje toe, Keurig. En dan ga je zo van hand veranderen. En onderweg blijf je constant een beetje bezig, hè. Ja, ja, tikje, tikje. Ja, dat je voorkomt dat je hem hoeft te schoppen. Nou ja, twee teugels, twee teugels. Niet te veel, alleen Zijn neusje naar binnen. Let op dat je nu op de stoel afstuurt, hè. Jezelf mooi lang. Braaf. Twee handen een beetje er naartoe. Keuren. Goed zo. Je komt. Hand laag. Kuit aan. Hand laag. Ja. Dus een beetje je binnen naar voren. Een beetje lichter zitten. Je kuiten naar achter. En dan doe je een beetje met je kuiten links en rechts. En links en rechts. Ja, mag je nog verder naar achter leggen, je been. Ho. Ja. Ja, dan gaat hij. Om de beurt. Om de beurt. Nee? Hoog. Je moet ook lichter maken. Oh, ja. We met je vingers een dus beetje kuiten. Eén minuut. Ja. ja. benen weer naar voren, weer in het zaal en Ja, kom maar. He, he. Op een gegeven moment zou jouw paard moeten weten dat als jij je vingers een beetje uit het zaal moet en alleen je benen naar achter legt, dat die achterwaarts moet gaan. Ja. Ik vind het wel heel mooi als jij maar voelt dat het voorwaarts blijft. Je moet altijd het gevoel hebben dat als je je kuik geeft, dat hij harder gaat. Als dat kan, dan is het goed. Goed zo, te Tess. Heel niet te lang laten worden. Hè? Ja, ik kijk net of je op de foto bij 7 galoppeert. Heel veel niet te lang, heel veel niet te lang, anders moet je je handen op gaan tinten. Let op je rechterbeen, die steek je af. En juist daardoor komt haar kontje naar rechts. Hand laag, ja, hand laag en halt. Goed zo. Ontspan en stap weer weg. Goed zo. En weer halt. Hou je rechterkuit aan de buik. Hou je rechterkuit aan de buik. Ja, want die kan voorkomen. Goed zo. Die kan voorkomen dat de kontje naar binnen komt. En dan stap je weer weg. Goed zo. Ik ben een stukje aan het wijken. Heel de tijd bezig blijven. Zo, ja. Een mooie ruime stap. En dan mag ze niet te veel tegen de muur aanlopen met de hoofd naar binnen. Hè? Maak dan een neusje rechter. Dan ze met je been niet je teugels langer laten worden. Zo, dat is zonde. Want dan moet je iedere keer weer overnieuw beginnen. Ja, en houd. Ja, geeft niks. Schalp hier gewoon een stukje door. Maak jezelf mooi lang. Maak jezelf mooi lang. Die benen mogen nog langer, Tess. Ja, goed. Je eigen houding is ook belangrijk, hè. Heel erg goed. Lekker zitten. Alsof je van slijm bent. Ellebogen aan je zij. Ja, kuitenwijk, kuitenwijk. Heel goed. Zo, ja. Ja, en meteen weer zo snel mogelijk kunnen draven alsof je niet gegalopeerd hebt. Zo, kom. Ik vind het ietsje te sloopjes. Goed. Zo, daar, ja. Heel goed. Ik probeer meteen mooi door de hoek heen te wijken. Heel goed, Tess. Heel goed. Laten we hier zomaar uit hal strekken. En dan ga je dat een beetje doen op een slangenvolte met drie bogen. Het is vandaag... een dag. Maandag. Maandag. En ik ga vandaag Blondie en Boris uh, vertroetelen. Wat soort dingetjes. Even freestyle misschien. Ik denk dat Boris ook een kusje wil laten leren. Want dat zou voor zijn volgende eigenaar misschien ook wel heel erg leuk zijn. Want Bella, daar heeft Jill nu nog heel veel plezier van. En ik dacht, als Boris naar een klein pennymeisje gaat, of een jongen, uh, dat hij er dan ook heel veel plezier aan heeft. Dus dat ga ik even vandaag met hem oefenen. En ik denk dat hij dat al heel snel kan. Ik wil met Blondie al van richting de kleine stapjes Flemen gaan. Want het kan nog niet. Maar wel al een beetje ze nu wel een beetje zo, zo. Maar nog niet helemaal zoals ik het wil. En moeders, wat ga jij doen? Uh, daar komt van een livestream, maar ik denk dat die livestream al geweest is voordat jullie deze video zien. Dat oh, denk ik ook ja. Maar We gaan een live les geven, les met Tess en daan natuurlijk. Ja. Dave en ik gaan die les presenteren. Bianca Schoenmakers komt waarschijnlijk ook. Mm -hmm. Heb ik, ik een eh, les vandaan? Wat zeg je? Dan heb ik les vandaan? Ja. We moeten we kijken hoe we dat allemaal in elkaar gaan kleden. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk een oefening voor de Go Social Party. Ja. Want daar, want daar gaat gaan we iets heel leuks doen. En pas als het programma bekend is, dan pas kunnen we dat onthullen! Ja, gaan we er ook speciale T-shirts voor maken? Ja, dat zou ik ook aan te denken. Ja, dat is wel weet gaaf. Ik nog niet. Want maar net goed. zoals vorig jaar is zon. Nou, daar gaan, gaan we nog even over nadenken. Ja. Maar we gaan in ieder geval daarvoor oefenen. Daar gaan we een aantal dingen live doen. En met Instagram. Jongens. Uh -huh. Dag, ik kom hier gewoon lekker blondie poetsen en zo. Op een gegeven moment zie ik dit. Er kip, kip, kip, kip. Kip, kip, kip. zit ineens een kip of een haan in Joomies' stal. Kom! Tokki, toki, toki. Tokki, Hier komen we. Kom maar. goed zo. Brave toky. toki. Tokki, kom. Tokki, kom. Tokki, toki, toki. Tokki. Oh nee. Tokki, toki, toky, toky. toki. Tokki. Tokki, kom. Tokki, kom. meer wat moet met deze kip aan Tokkie Tokki, toki, toki. Kom, naar buiten. Tokki, toki, toky, toky, toky, toky. toki. Tokki, toki, toki. Tokki, toki, toki. Doei, Doei Tokki. Zo, Blondie staat achter het hekje. Want ik ga Borisje halen. Want Blondie die is al te uh, onder het solarium geweest. En ik heb haar beetjes gewassen. En dat ga ik nu met Boris doen. En hem ook even lekker poetsen. Hier staan mijn poetspulletjes. En hier kan ik ze deken even neerleggen. Hier is Boris. Ga ik even poetsen. Net zoals mijn Blondie. Zo, het is inmiddels tijd. Eh... Uh... Nou, het is, ik heb het Boris gedaan. Iedereen kijkt naar buiten, want uh, ik ga slobber maken. Ik maak dat voor zeven paarden. Dus als je denkt, wow, dat is echt veel. ook hier. Dat kan kloppen, want ik maak het voor zeven paarden. Een lekkere wolle. En die giet ik er dan zo in. Jullie vallen bijna aan de slobber. Geef ik mandone, geef ik iets minder, doet. Dan Blondie die geef ik een hele, doet. <lacht> Zo, Dan ik nog een uh, eentje voor Jus. Ik heb iets te weinig gemaakt. Oh nee, nou dat ja, komt toch goed voor Kashmir? En dan ga ik dit even verder afmaken en dan zie ik jullie zo weer. Ja, tot zo. Dag vandaag. Uh, dinsdag. We hebben inmiddels het programma waar we omgegooid. We weten gewoon niet meer. We ja, een beetje in de auto. We in de molen, want dus er is iets misgegaan in de communicatie. Ik ga nu deken halen, je maar Ik ga gewoon naar een hoefjes krabben. Mijn moeder met de deken gaat gewoon naar een stadboden. Nee, uh, zitten. En, uh, video. Hi! Ja, daarna gaan we naar de afhoeven toe. Voor, oeh, Blondie en Boris. Dan ga ik die twee rijden. daarna gaan we weer terug naar Middel. Dan gaat mijn moeder... Vrona rijden. Zo, het is inmiddels tijd om Verona uit de stadmolen te halen. Maar ja, Korto. Hier is moeders. Hallo. Hallo, ik ben op jullie reacties aan het reageren op Facebook en YouTube over de twee proeven van Tessa in de storm met de bijzondere punten en het bijzondere commentaar. Dus dat ben ik aan het doen. Dan kan Tessa ondertussen Verona eruit halen en dan gaan we gauw naar de volgende manege. Ja! Yo, ik ben op stal bij de armboeven. Is dat blondje? Auw! Moeders die komt aan met peen. Ik ga Boris zijn zadel pakken. Ik ga Boris pakken. Ja, de moeder gaat Boris pakken. Dus ik ga van zijn zadel pakken. Ik moet jullie even wat uitleggen. want tot oh, het woensdag is. Het is vandaag woensdag en ik moet jullie nog wel even wat uitleggen over gisteren. Want ik ben gisteren van Blondie afgevallen. Het ging niet helemaal lekker. Ik ben een beetje stijf daardoor en we hebben het ook niet op film, want op dat moment uh, was iets met de camera. Nee, er was niks met de camera, alleen ik had hem gewoon aan het hek gedaan en ik was vergeten om hem weer aan te zetten. En na 20 minuten gaat hij gewoon uit, dus we hebben alleen een leuk stukje van Boris, gezellig, maar ja. kon hij niet meer. Dus dat, en uh, ik ben een beetje stijf daardoor en daardoor heb ik vanmiddag niet heel veel gedaan. Omdat ik echt, ik voelde me niet heel prettig, ik voel me niet heel soepeltjes. We gaan naar de horror store toe en wat gaan we daar doen moeders? We nou, gaan een tiktok maken voor de red carpet challenge. We zijn er, fijn, we gaan er eventjes, oh, ja. oeh, donker, donker, donker tegen licht, ja we zijn er. Hi, nou we zijn er dus we gaan even een TikTokkie opnemen. Tiktok Nou, zoals Tess geteld heeft, is ze gisteren er afgevallen, is ze vandaag nog wel stijf. Ja. Toch gaat ze even in ieder geval proberen om de springles met corona te doen. Want als je je spieren met rust laat, word je alleen maar stijver. Gaat ja. alleen maar meer zeer doen. Ik ben ook helemaal ingepakt. Ja, dus, ja. helemaal warm. Dus ze gaat het proberen, lukt het niet, stap ik ook. En dan ga ik gewoon de springles doen. En lukt het wel, dan ga je even lekker springen. Ja. Toch? Nou, laten we maar benieuwd. gaan. Ik ook. Nou, ze, heeft, ze is nog pijnlijk, maar ze houdt het nog vol. Dus het gaat soort goed. Moet je jas niet ja. okay, we Eerst dat het een merrie was. Nee, niet die. Het blauwe. Ja, goed zo. <lacht> Zij heeft al op haar eigen parcours. Volgens dus mij dan oranje. Nou, Tess hield een half uurtje vol en toen was het zat. Dus toen heb ik het overgenomen en toen had ze geen prima. Morgen gaat ze gewoon weer de poli's rijden. Vandaag is het donderdag. Ja, ik ga vandaag springen met het blondje en rijden op Bocht. En rijden op Boris. En wat gaan we met Vrona doen of is Vrona al gedaan? Uh, Vrona is vanmorgen door Monique in de mode gezet. Dankjewel Monique. En wordt vanavond door Elisa gelongeerd. Dankjewel Elisa. Dus ja, het is vervelend dat we minder gelegenheid hebben om zelf uh, allerlei dingen te doen. Maar ja, ja. ja. dan krijg je twee puneetjes heen want Ik heb dinsdag gereden en een half les, of Tessa op de andere half les gereden. Ja. En morgen ben jij vroeg klaar omdat het vakantie is. Dus dan hebben we ook wat meer tijd. Dus dan gaan we ook gewoon lekker rijden. Ja. Te Hallo, was je ook moe, broeders? Net als de Tessa. Nee. Heleus nee. gehad. Wat We willen aan het liggen nee yeah. ja ik heb altijd stressers paarden liggen maar ik niet. ging gewoon omhoog ja je durft dan ook niet te veel, want stel je nou voor dat het niet goed is ofzo oh. maar boris heeft nergens lasten oh, gelukkig nog we een beetje weg en dan ga je weer bij de c af let op dat je niet links rechts aan zijn hoofdje doet hè want ik weet ook niet zo goed wat je wilt. ietsje eerder sturen hè? want nu zwaait je een beetje uit de bocht. doe je handen naar links en rij bij en rij bij en rij bij dus bij de enden vind je aanwending al. Zeker aan deze kant. Nu al dragen, nu al dragen. Welke dag is het vandaag? Vrijdag. Vandaag Yay. heb ik, ik heb stress van YouTube dag. Waarom dus heb je stress van YouTube? Uh, omdat uh, er veel gefilmd moet worden. Mm -hmm. En wij staan natuurlijk op twee stallen tegelijk. Mm -hmm. Aan de ene kant is dat fantastisch, omdat je heel mm -hmm. erg veel leert. En aan de andere kant kost dat heel erg veel tijd. Ja. En zijn er nog heel veel andere dingen die ook moeten gebeuren. Dus ik heb, ik heb vandaag stress van YouTube dag. Dat is. Dus. En ik heb vandaag eindelijk vakantie. Daar ben ik echt super blij mee. We gaan eerst naar Middelhof toe. Daar ga ik met Frona freestylen. Ja. En daarna gaan we naar de Arkhof toe. En daar ga ik Blondie en Boris freestylen. En dan gaan we weer naar Middelhof. En dan, dan gaan dan we weer naar Middelhof. Ja. Dus zo zijn we dan de hele dag. Weer. Ja. En ik ga met Blondie en Boris ik freestylen met Felicia. Dat en... is wel leuk. Ja, zeker. En uh, zelf ga ik met Verona aan de slag. Verona vindt er wel een beetje apart dat ik met een uh, logeerlijn achteraan zit te zeulen. Maar volgens mij vindt het het ook wel grappig. Zo, en toen was het alweer tijd om naar de Arkenhoeven toe te gaan. Dan ga ik Blondie ja. en Boris freestylen. Yes, yes, you can. Zo, ik ben hier met blondie. En blondie haar, lip... ja, blondie haar lipjes. Jo, blondie en lipjes. Ze zijn even een beetje aan het spelen. Blondie. Oh, nu niet meer. Ik ga even Blondie haar deken wisselen. Ja, ik ga je deken wisselen. Sorry. bye, -bye. Oh, net so. oh, op. Ja, erop, ik ben hier. nog gaan we echt op. Ja, goed gedaan. Goed opgelost. Ik wil mijn afleiding spelen.